Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het ja, is vandaag zaterdag. Vandaag gaan we voor de tweede keer mijn broers verjaardag vieren. Dus we gaan vandaag naar Stal toe. En dat is maar eventjes. En we gaan even op stap buitenrit. We gaan nu onderweg naar Stal. Heel goed genederland. En dan ja, zien jullie daar. We gaan linksaf en dan draaien in de buiten pak. Hartstikke afzalen, Ik ga Tessa nog even slobber en supplementjes geven. En nou, dan gaan wij naar huis. Naar op en Het is vandaag maandag. Vandaag ga ik Vroontje rijden. Blondie wordt vandaag gereden door Daan, als het goed is. Jullie genoten van mijn mooie overgangetjes? Laat het dan hierboven een het i'tje weten. Dan weet ik of ik het vaker moet doen, ja of nee. En het kan zijn dat we zo weggewaaid worden. Dat hoop ik niet. Maar het zou zomaar kunnen. Ik ga vandaag met Roontje wat dressuur doen. Eerst natuurlijk wat losrijden. En dan kan ik niet te veel aan er zitten. Want dan raak ik ze paniek. Ik kan kijken of ik mijn telefoon ergens neer kan zetten. Maar ik ben bang dat die dan valt. En dat ik er nog op ga staan. En... Dus daarvoor moeten we nog even kijken. Zo, so, ik heb inmiddels helemaal rode warretjes en we zijn ongeveer 30-40 minuutjes verder. Rootje is busweet en heeft alles ondergekweld. Maar dat betekent dat ze goed heeft gewerkt, dus dat is een voordeel. In het begin ging het een beetje lastig omdat het natuurlijk niet de jongste meer is en ook een beetje stijfjes was. Maar uh, daarna ging het steeds beter en toen ik er... Aan de teugel rijden. Nu is het tijd om lekker uit te stappen. Dat doe ik denk ik nog even 10 minuutjes en daarna zet ik er samen met blondie in de molen. Ik heb dan ook nog eventjes wat extra beweging gehad. Uh, ik heb inmiddels een lam arm. <laughs> en dan ga ik de hapjes doen, de spullen opruimen en dan ben ik alweer klaar vandaag. Het is vandaag dinsdag en uh, ik, wat, vandaag heb ik les van Bianca. Daar ben ik ook gisteren achter gekomen, dus anders had ik het al jullie verteld en mee, medegedeeld. We zijn buiten. Ja, yeah, het is echt heel koud. Heel, heel, heel, heel, heel, heel, koud. Ik ga even snel mijn laarzen aandoen, blondje opzapelen en... Ja, dan de les van Bianca volgen. Wat is dat nou? Volgens mij is er gescheurd. Lekker een dingetje. op. Kleine was pree. Schokte. Oma, oma, oma! Ik <laughs> opgelost. Ik zei het al net, Calenduas Dat Weet ik, maar je moet even vertellen dat die van Vital Stel oh, is. Die is van Vital Stel en uh, die gebruiken wij heel vaak voor als paarden een wondje heeft. Of uh, Ronnie die zich zichzelf heeft geschuurd. En dat we gesponsord worden door ze. We worden gesponsord, dankjewel Vitaalstijl. Nou, ik, uh, ik ga vandaag uh, Tess weer lesgeven. Uh, het is nu een week of twee geleden, dus eigenlijk vrij kort op elkaar. Vergeleken met de eerdere keren, uh, de vorige keer hebben we gewerkt aan uh, balkjes. En meetellen tussen de balkjes en kijken of we een beetje fijne afstand op de balkjes gaan krijgen. Dat heeft ze ook geoefend. Dat vind ik namelijk een hele goede basis uh, voor een parcours rij. Ik bedoel, als je uh, nog niet goed over een balkje kunt galopperen, want aan een hindernis is galopperen natuurlijk ook moeilijk. Dus dan gaan we eens kijken of dat een beetje verbeterd is. Want dat heeft ze met, uh, met Blondie en met Verona heeft ze dat geoefend, zei ze. En uh, ja, gewoon weer even parcours rijden. Routine krijgen. Dat is eigenlijk heel belangrijk. En dat eigenlijk op de goede manier doen. Dus dat ze zelf een beetje brutaler wordt. En dat ze daarin dus ook meer zelfvertrouwen gaat krijgen. Dan ga ik het vragen. Let op de druk op de beugels houden. Kom eens, hoes. Druk op de beugels. ontspannen knieën, ja? Zit op je kont. Dan ga je je benen omhoog. En dan ga je hier met je spoortje eigenlijk een beetje wiebelen. Probeer, zo, dat. Tikje achter. Ja, ja, niet te niet te. Een tikje, dus eenie, mini, Goed zo. Tikje erbij, tikje erbij. En dan voel je dat je dus gelijker ietsjes motiveert. He, pas, tak. pas. En dan voel je dat je de hand gaat zoeken. En daarop kan hij nageven. En als hij dan nageeft, dus als jij dan voelt dat hij dus dat knikje aan de voorkant doet, dat hij het bit ietsjes loslaat, dat hij iets op het bit kan knallen, doe jij op je handen licht ontspannen. Op het moment dat wacht wachten, Als je een hindernis of in dit geval een balletje rijdt, uh, Ga je even meetellen in de klokjes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja. Zo. Gewoon yes. een spoken gehoord en gezien. En weer ontspannen. Iedere keer terug ontspannen. Jij vindt daar niks eigenlijk soms hij daar ook niet te vinden. En dat wil je ook weer hem uh, uitdragen dat je zegt van hé, hey, zie je wel, er is helemaal niks in de handen. En weer ontspannen. Nog één voeten. mee meenhouden. En mag niet iedere keer gaan draven. Zie je dat zit in de neef. Goed zo. Goed, en dan gaan we daar eigenlijk naar de stem. Kijk, je nog net iets eerder begint te tellen. Ja, dus niet op het laatst, maar echt eigenlijk al bij dat uh, rood witte bocht. Heel mooi gereden, Super. Hoppa, op ze Even stappen. heb ze donder te geven. Maar je moet gewoon consequent zijn. Hè? Daar hebben we het de vorige keer over gehad maar dat het consequent is. Nog een keer uitgelegd, toch? Okay. Goed, hoor we nog iets meer in. Dat je weer, weer stil. Kijk, nee, hier kan je kijken. Dus pak hem even, even extra dat hij zeker steekt. Goed zo, en dan rustig stil. Conclusie. We zijn nog lang niet uitgeleerd. Uh, ja, huiswerk weer goed gedaan met de balkjes. Uh, dat ging echt wel beter. Vooral blijven doen hè, die balkjes. Is Altijd goed, altijd nuttig voor iedereen trouwens. Uh, gewoon lekker twee balkjes neerleggen, of meer balkjes. Je kan heel parcours doen met balkjes uh, Mooi recht houden in het midden houden, rechter overheen. Uh, gelopsprongen meetellen tussen de balkjes. Leren je afstanden te zien op een balkje. En dat kun je dus gewoon heel vaak doen, omdat het, ja, het is eigenlijk geen springen. En dan kun je dus eigenlijk je springen verbeteren zonder echt te springen. En uh, ja, in principe kun je natuurlijk uh, maximaal een keer of twee in de week springen. Hè. En anders is het, wordt het misschien te veel voor je paard of pony. En balkjes kun je eigenlijk bijna wel elke dag doen. En uh, ja, het springen uh, moet echt nog een beetje, hij moet iets meer op uh, Tessa gaan vertrouwen, blondie. Uh, uh, ze, twijfelt, ze twijfelen samen eigenlijk nog te veel. En ze brengen elkaar een beetje aan het twijfelen. De ene twijfelt, dan twijfelt de andere nog meer. En dan ja, komen ze een beetje in een twijfelmodus. Zo, Blondie en ik zijn net klaar bij de les. En door Blondie weer. Dan gaan we terug naar home. En Blondie weer op stal zetten en zo. Ja. Ik ben in ieder geval wel super trots op haar. Het is vandaag woensdag. Ik heb net online school gehad. En ik ben nu op stal samen met Blondie. Ik heb zo les, dan zou je denken, je hebt les met Blondie, maar nee. Ik heb les met Vrona. Wauw, dat is echt wel lang geleden dat ik les met Vrona heb gehad. Ik zit inmiddels op het Vroontje. En ik ga alvast instappen en in stukjes draven. En dan heb ik zo les. Ik heb er zin in en vind het ook een beetje raar om weer een keer op Vroontje het, het les te hebben. Want zie, zien. Vandaag hebben we Tess een keer met Verona. Dus ik ga even kijken hoe we samen beginnen. Want ik heb test niet zo vaak samen met Verona in de dressuurles. Dus we gaan Eigenlijk in... nooit. Eigenlijk nooit. Dit is de eerste keer. Dit is de eerste keer. Dus ik kijk eventjes hoe het gaat. Ik zie net al dat het best heel lekker gaat. Dus ik heb nog niet heel erg een mening hoe of wat ik wil vandaag. Maar we kijken even hoe het loopt. Verona, ja, je mag wel invragen of inleggen. Maar dat niet in je arm. Heel bij aan. Een... been geven waar moet je verbinding houden dus hoe meer je ze tussen twee teugels en twee benen hoe beter heel gedoseerd geven. dat je hier weer net als bij blondie de pas kunt verbruiken want dat zie je ze gaan of hard of langzaam dus als ze hard gaan wil je even terug en daarna in die ontspanning juist weer ruimere passen ja ja linkerhand rechtop Linkerhand rechtop. Want als jouw linkerhand kom is, weet je toch dat jouw linkerarm een beetje strak is. Heel goed. En iedere keer nog een beetje rustig terug. En nog een keer je been lang houden, dat je alleen de sportje kan gebruiken als echt nodig Ja, goed. Heel goed. En toch weer een beetje terug. Zonder dat je hand en been iets anders doen. Ja, toch een bepaalde soepelheid. Dat zij niet het idee heeft dat jij alleen maar dat hoofd naar beneden wil hebben. Goed gedaan. Heel slim, hè. Goed zo. Zo nou, ja, dan pak je daar toch gewoon even een keer een vol. Dan draai je maar, draai maar door. Hoop, hou ze mooi recht. Denk aan het tempo. Voel dat het tempo van jou is. Mag een beetje terug, mag een beetje slomer. Dus jij gaat ook slomer licht rijden. Goed zo, keuren. Vind het makkelijk om ietsje terug te rijden en te ontspannen? En in de galop moet je altijd iets naar voren. Anders houden ze de rug te strak. Goed zo hoor. Heel goed. Heel goed. Je ja, iets meer je hak uitdrukken. Dat je knie mooi los is. Zo, ja. Goed zo. Zeker. Heel goed. Eerst weer een beetje naar die overgang, Alsof je naar de bijna stap wilt. Dat zij de rug wat meer ontspakt. En dan rij je weer naar voren. Dan ga je kijken of je die ontspanning ook in een voorwaarts of een ruimer tempo kunt houden. Goed zo, ja. Kaart gaat net zonder dat je verstijgt in je lijf. Heel goed, heel goed. Blijf kracht zitten. Goed zo, heel bewust. En natuurlijk gaat zij allerlei dingen gezien om het niet te doen, hè? Zo, ja. Dat is net wat oudere paarden, die zijn ook heel wijs. Zo, die weten precies hoe het lekker voelt. Wow, dus zorg dat je ze net slim af bent. Het ook gewoon echt heel erg sterk, omdat ze voor ligt met Omdat ze? Ja, ja. Dus wees slim. Rijd dus een beetje terug. Want als jij terugrijdt, kunnen ze het achterbeen niet afzetten. Als ze hard gaan, dan doen ze dit één, twee, Maar als ze langzaam gaan, dan moeten ze dit doen. Dan kunnen ze niet naar voren. En dat zie je net zo, die paar keer stap en draf. Die ga heel mooi loslaten. En dat zal niet meteen in het begin. Zeker zo'n wat ouder paard. En ook nog een merrie. Hè? Het is ook een vosmerrie. Um, dus die hebben wat meer. Die moet je een beetje warm maken. Goed zo. Dat is net als met wax. Dat kan je niet uit de pot halen en zo op je hoofd doen. Dat moet je even een beetje warm maken. Goed zo. Heel goed gereden. Super. Goedemorgen. Oh, wow, wow, ik weet niet hoe dat vandaan kwam. Uh, middag, avond, iets in die richting. Ik was gisteren vergeten om af te sluiten, maar het is inmiddels donderdag. De ene laatste dag van de weekvlog. vlog. Ik ben hier samen met Blondje. Vandaag heb ik les samen met Blondie. Ik had gisteren les samen met Vro. En dat ging eigenlijk wel heel erg goed voor uh, oude dibbes. Ik zit inmiddels op Blondie. Het ging wat sneller dan ik had gedacht, dus ik zit er al op. Ik moet nu nog ongeveer een kwartiertje, 20 minuten inrijden en dan heb ik les vandaag. Gisteren hebben we met Verona gereden, vandaag met Blondie. Ik ga zo eventjes aan Tessa vragen of ze nog tips en tricks van Bianca Schoenmakers mee heeft gekregen dinsdag na de springles. Uh, dus ik denk dat we daar dan eventjes mee beginnen en dat doornemen samen. En even kijken hoe het weer gaat, even kijken of het fijn is en dan weer daaruit verder breien. Hoe ging je dinsdag? Uh... Bij Bianca. Ja. Ik vond het heel goed gaan. Oké. Okay. Mijn moeder dacht er anders over. Oké, okay, ja. Maar uh, ik vond dat ze. Uh, dat de vooruitgang. Uh, dat wel, uh, dat ja? wel. dat. Jij, jij voelt dat er vooruitgang ja. in zit? Ja, zeker. Het was wel wat eigenlijk wijzer, maar ja, daar heb ja. ik niet heel veel. En had jij dan nog het idee dat het een bepaalde hindernis of een bepaalde combinatie was die ze niet wilde of misschien spannend vond? Ja, de vorige keer dat we daar wagen vond uh, uh, hindernis 3 bij spannend. Oh ja. En die vond ze nu weer spannend. Oh ja. En uh, ziet hindernis 3 er nog een soort speciaal uit? Uh, dat de is Oh. En... Uh, die zag er minst netjes uit allemaal. Oh ja. Dus misschien is het gewoon een beetje netjes netjes. Ja, precies. Die, die is eigenlijk weer aan een, aan een likje verf toe. Ja. Dat Ze zegt gewoon... ik. Ik spring er niet overheen totdat er een likje verf overheen is geweest. Ja, ja snap ik helemaal. Uh, was dat dan ook de hindernis die uh, dat het een dubbeltje was, twee achter elkaar of niet? Dat was dan een andere. Oké. Okay. Want die vond ze ook een keertje best spannend, hè? Ja. Ja. En had je dan nog een idee waarom ze die... Ja, niet willen vind ik altijd een groot woord. Waarom die minder goed lukte? Omdat ik die uh, de keer daarvoor zelf ook heel spannend vond. Ja. Ik weet het niet. Dus daar doe je dan misschien... Want het was eerst een oxer en dan een stel volgens mij, hè? Ja. ja en dan natuurlijk... Uh, was er één of twee galopsprongen, Dat weet ik eigenlijk niet meer. Welke, welk heb je... Die twee achter elkaar? Uh, het zijn Waar twee? Elkaar? We, we hebben het er nu over dat er natuurlijk... zaten er nog eentje. Dat was een oxer en dan een stel. Oh, die met een droeg. Ja, was het niet een... Was de eerste niet iets met groen? Dus misschien omdat je daar zelf ook minder gedurfd in reed? Ja. Ja, oké. Okay. Nou, dat weet je voor de volgende keer, hè. Dus dat is eigenlijk altijd, hè, met, de, met een paard of een pony. Hé joh. Heb jij eigenlijk als ruiter de taak, en dat is natuurlijk met rijdopen, als je iets spannend vindt, dat jij eigenlijk blijft rijden alsof het er niet is. Dat is dan natuurlijk ook de taak, volgende keer als je gaat springen en je vindt iets spannend, dat je dat eigenlijk bijna niet aan haar laat blijken. Ja. Dat zij dus, en dat je haar dus zo leert, dat ook als jij een keer iets spannend vindt, dat zij gewoon weet dat kan. Goed zo. En als je, ik merk dus, als het rijden even moeilijk wordt, ik doe het zomaar, ik ben het is net zo mijn handtas vasthouden. Maar ik haat het van mezelf als ik het doe. Want ik baal nu eigenlijk, dat ik het vroeger niet afgeleerd heb. Ja. Goed zo. Dus denk daarover na. Nou. Maak je been nog lakker? Ja, goed En Zo is eigenlijk handiger, handiger om je hand rechtop te houden dan te Kom hier. Dan dus ga ik je laten zien. Ik heb je wel een dikke jas aan, dus dat is dan voor de vloggie minder makkelijk te zien. Als je duim bovenop is. Jij doet je hand naar achter. Waar gaat je elleboog dan naartoe? Ook naar achter. Ja, en dan kan je ook weer naar? Voor. En naar achter. Oh, goed Als jij je duim zo hebt. ga Kijk eens. Dus zo. Op. Ja, zie je wat daar gebeurt? Oh, en dan word ik springruiter. Ja, en dan is dit minder soepel. Ja. Zie je, want... Eh, eh. En zo, dat is veel sneuiger. Zie je dat? Want dan kan die ontspannen. En wat gebeurt, want dit is de oorzaak van die. Je zet die vast, span die maar eens aan. Doe maar eens gewoon je schouder vastzetten. Ja, kijk eens wat, kijk eens wat hier dan nou meteen gebeurt. En die gaat dan zo, dan denk je, yeah, ja ben ik strenger. Maar je moet eigenlijk leren om meer dan hier je werk in te doen. In ja. plaats van in dit. Want wij denken als ruiter, niet alleen jij denkt dat, maar wij denken als ruiter, als het een keer moeilijk wordt, dat je zo wat sterker bent. Maar eigenlijk juist niet, want je doet alleen maar je lijf blokkeren. Ja. En jij zit op iets wat beweegt, en dan ga jij zo zitten, en daar zit helemaal geen beweging meer in. Dus zorg dat jij, net als met Verona gisteren, dat jij slimmer bent. Dus dat je los bent, waardoor je je hulp kan blijven herhalen. Ja. Goed zo. Lekker zitten. Knieën los. Wat is een springwissel en wat is een gewone um, wissel? Een springwissel, dan, dan wisselt het voorbeen iets eerder als het achterbeen. En bij een dressuurwissel moet het achterbeen een fractie eerder als het voorbeen. Daar moet het, daar moet het samen tegelijk. Dus het achterbeen en het voorbeen moeten tegelijk. En nu is het iets meer voorbeen achterbeen. Maar dat is niet erg. En die wissels, je mag ze door de week oefenen. Maar alleen als je voelt dat je galop goed is. Ook al zit je op de diagonaal en je merkt, ah, dit gaat niet, rij naar draf. Doe het dan niet. Je kan bijna nog, door de weeks, bijvoorbeeld van de H naar de A rijden. En van de C naar de F. En van de F naar de C, dat maakt niet uit. Maar dat je haar ook leert, eigenlijk wat Bianca vocht als ze zegt op de binnenhoefsel, dat je nu ook een beetje schuine lijntjes gaat galoperen. Zo, en we zitten inmiddels weer in de auto. De die is inmiddels een Zeker. beetje koud. Ja, ik kom een neus Gaat het ja. een beetje warm. <laughs> ik heb net uh, de hapjes nog gedaan en de spullen opgeruimd en nu gaan naar huis zoeken, tot morgen. Het is vrijdag logeerdag vandaag. Kom maar achter meer schat. En vrouwen er een klein beetje bij zet, we dus er ook nieuwe op kan gooien. Maar het gaat eigenlijk wel aardig vandaag. Ik denk wel dat het zo'n beetje pyrogenium nodig heeft. Ik hoor een hoestje. Dat was van uh, draf naar negen stappen draf. Dus meestal gooi ik er dan een beetje pyrogenium in. Zoals dus vind ik het alstel. Kom weer. En dan is het zo weer over. Ik weet dat mijn lijn is heel los, maar Goed zo meisje. Let op. Gaan we elkaar. Braaf voor. En hoed af. Braaf. Knie en ik zijn net terug. Um, dit was weer sinds een hele lange tijd dat ik Blondie echt heb gelanceerd. En het ging eigenlijk best wel heel erg goed. Ze dus luisterden goed, ze letten goed op. Hé, uh, hey, niet vragen. En daardoor vond ik het zelf ook een stuk leuker. Want uh, ik weet niet, ik vind rijden, nou ja, dat is ook wel logisch. Rijden leuker dan logeren. <laughs> uh, maar nu met bijzet en van dat soort dingetjes vind ik het toch steeds leuker worden. Super leuk dat je hebt gekeken naar deze week vlog. Ik heb deze week weer geprobeerd om wat meer te filmen. Ik merkte dat het weer wat minder werd. En dat wil ik natuurlijk niet. ook. Oh. Ja, dat was, dat was voor niets. En dan ga ik nu spullen opruimen naar huis toe. Ja, nou, dan zie ik jullie morgen bij een nieuwe zondagvideo. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op ons kanaal en is toch bezig met klikken op belletje op een belletje in Zuid-Duitsland. Dat is volgens mij die kant op. Ja, heel erg fijn. Dus dan tot morgen in de lijfzet. Like